Mirjam vlogt wel kijkers. Ik ben Mirjam, en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Uh, nee, ik, ik weet even niet uh, hoe ik dit moet gaan brengen, maar wat ik wil zeggen is als ik mijn leven nu een cijfer zou moeten geven, score ik niet heel hoog. Er is van alles aan de gang, bij mij, in mijn privéleven en uh, nou ja, lichamelijk, dat weten jullie. Uh, ja, ik weet niet zo goed uh, wat ik hiermee moet eigenlijk. Dit zal wel een 50-plus dingetje zijn, ook. Ik heb ook gezocht op gelijkgestemden, om het maar zo te zeggen. Want ja, we worden allemaal ouder. En uh, ja, om je heen hoor je dus op een gegeven moment alleen maar berichten dat uh, mensen overlijden. Uh, dat mensen overal last van krijgen. Uh, ja, Net als ik, dus. Ik bedoel, We zijn allemaal mensen, dus we krijgen overal weer last van als je ouder wordt. Uh, ja, dus voor de jongere kijkers, ik kan alleen maar het advies geven, geniet met volle teugen. Geniet van ieder klein dingetje, van ieder momentje, van iedere zonnestraal, want volle... Voor je het weet, en het is echt zo, voor je het weet, kan het niet meer. Zo, dus, ja, dit wordt een... Uh een heel andere video dan jullie van mij gewend zijn en ik denk uh, dat als ik wat jongere kijkers uh, of wat jongere kijkers heb, ja, jongere abonnees, die zullen waarschijnlijk uh, vertrekken nu. boeit me helemaal geen reet. Ik moet het gewoon even kwijt. Uh, ja, Ik uh, heb ook een paar keer aangegeven bij mensen in, om mij, in mijn omgeving, ...dat die twee jaar corona mij uh, 80 jaar ouder heeft gemaakt. Want, ja, weet je, ik leef voor het sociale leven. Ik, en en uh, ja, dat, dat houdt me op de been, dat, dat vind ik leuk. Ik, uh, <tie> maar ja, die hebben we natuurlijk in die twee jaar niet meer gehad. En nu komt dat eigenlijk allemaal weer op gang... En nu kan Mirjam gewoon geen reet, want ik heb last van mijn reet, onder andere. Ik ben nog steeds aan het sparen voor Indonesië en ik vrees met grote vrezen. Dit jaar ga ik dat niet redden. Uh, volgend jaar is dus dan de planning, maar ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Kennen jullie dat stuk van uh, Karin Bloemen en Angela Groothuizen? Dat ze van die kerstvrouwtjes uh, zijn geweest. En, nou ja, ik zal de link van de video even in de beschrijving zetten. Het is hilarisch. Maar wat ze daar zeggen, dat slaat de spijker ja. op zijn kop. Ik zit gewoon totaal niet lekker in mijn vel. Klaar, dat is het gewoon. Nu heb ik wel een vakantie geboekt in mei. Ja. Maar ik zal je zeggen, normaal gesproken, als de zon schijnt, dan schijn ik ook. Ik ben er blij mee. Ontzettend blij mee. Daar kan ik zo van genieten. Maar ja, nu schijnt de zon en ik voel het niet. Ik voel het gewoon niet. Waar mensen, geniet van ieder moment, geniet van elkaar en maak vooral geen ruzie. Oh. het is ook zo irritant. Oké, okay. nou, ik heb ondertussen uh, het, de uitslag van mijn uh, zelftest voor de baarmoederhalskankertest. Ja. Ik ga gewoon even een beetje opzommen. Kijk, ik ben natuurlijk niet de enige, dat weet ik wel, er zijn mensen die hebben ook allemaal uh, hun eigen ding en hun eigen problemen en hun eigen sores en alles. Maar ja, weet je, ik, uh, ik moet het gewoon even Kijk, Ik moet even nog pakken, moment. Oh, ik doe het even te krekken. wat ben Alweer? Ja, alweer. Oh ja, ik gaf het, ik gaf het in de vorige video aan uh, dat bijna iedereen, volgens mij uh, 1 op de 10, HPV heeft. HPV-human papillomavirus. Wat is de huisslag bij mij? Er is HPV gevonden. Hoera, dat kan er ook nog bij. Bijna iedereen heeft een keer HPV. Dat is niet erg. Meestal ruimt het lichaam het virus binnen twee jaar weer op. Als dit niet gebeurt, dan kunnen afwijkende cellen ontstaan. Afwijkende cellen kunnen op lange termijn veranderen in een voorstadium van baarmoederhalskanker. Um. Oh. Ja, jongens, normaal gesproken, oh, sproken, zo, hallo, olifant in Normaal gesproken pak ik dit zo op, hè, zo van, oh, oké, okay, prima, hè, we zien het wel. Maar omdat nu alles zo instabiel is in mijn leven, ja. Lukt dat gewoon even niet om daar, uh, zeg maar, overheen te zetten? Het stelt misschien helemaal niks voor, hè? dat weet je niet. Uh, in ieder geval is het belangrijk om een uitstrijdje te laten maken uh, bij de huisarts. Nou, dat moet ik dan gaan doen. Dus, wordt vervolgd. Maar goed, mensen, uh, <tie> niet in paniek raken. Want dat doe ik ook niet. Uh, het lijkt er wel op natuurlijk. Maar goed, ik, uh, ik zit gewoon niet lekker in mijn vel. Dus dat gaat allemaal uh, wat moeizamer. Um, daarnaast ben ik uh, gisteren weer opnieuw naar de tandarts geweest. Want die was natuurlijk ook twee jaar uh, dicht. Daar konden we ook niks mee. En die beste man zegt van, nou hier zit een uh, verstandpies die uh, niks meer doet. Maar er zit, misschien, er zit een gaatje in, dus die moet eruit. Tuurlijk! Ja, jas maar uit die handel. Ja, daar zit ik ook op te wachten. Ik denk, hé, wanneer gaat hij dat nou eens doen? Want dat lijkt me toch zo leuk om te doen? Dus dat, uh, ja. Ik vind het allemaal niks. Ik vind het allemaal niks. Ik... Kijk, ik wil gerust, gerust ouder worden en zo, maar als je daar dan allemaal gebreken bij krijgt, ik heb er zo'n moeite mee, jongens. Ik ben nog tussen mijn oren gewoon 20, nee dat is misschien overdreven, oké okay, 30. Nou vraag ik me af, want volgens mij zijn mijn kijkers allemaal boven de 50 of in ieder geval die richting op. Zitten jullie nou met hetzelfde? Ik weet het niet, ik, uh, ik zou graag een soort van praatgroep uh, willen starten bijna. Ik wilde ook nog eventjes wat uh, reageren op de reacties onder mijn video, de vorige, die, uh, waar ik deze test dus heb gedaan. Monique van Jaarsveld die, uh, ja, die heeft ook weer uh, sinds lange tijd gereageerd, want die was ook eventjes niet actief op uh, YouTube zag ik. En ze zegt uh, welkom bij het leed wat ouder worden heet. Ja, ik maakte er een grapje over, maar het is, het is, echt, uh, het is echt gewoon niet leuk. Ria, Ria Nap, die zei, uh, ik vind het fijn dat je dit liet zien, uh, ik schrok wel met dat roze hoedje. <laughs> Ze schrok zich een roze hoedje, <laughs> maar het bleek een dopje. Ik vind dit prettiger dan naar de huisarts. Dat liet ik steeds zitten. Ja, nou, dat, was ook mijn, uh, dat was ook mijn reden waarom ik het uh, thuis heb gedaan. Maar ja, nu moet ik alsnog naar de huisarts. Maar er staat in, ja, dat kan misschien ook door een assistente. Ik wil dat echt niet door een man laten doen. Noël José, bekijk het maar. Ja, nee, nee, dat wil ik niet. <laughs> oh god, oh god. Femke, Femke die heeft ook nog een vraag, uh, want die heeft ook gereageerd. Waarom moet je dat doen? Zo'n onderzoek. Nou, zo'n onderzoek is natuurlijk dus wat ik net zei, om de volgende stappen te voorkomen. Hè? Om dus uh, baarmoederhalskanker voor te zijn. Dus dat... Ja, ik heb deze video maar een beetje volgeduld en uh, gejongd en ik weet ook helemaal niet of, ik laat niet alle tranen zien hoor, echt niet. Want eerlijk gezegd heb ik dit verder ook uh, buiten dit om met niemand besproken, want ik weet gewoon als ik dat ga bespreken, dan schiet ik helemaal vol en dat schiet niet op, daar heb ik geen zin in, maar dat is natuurlijk ook niet goed. En dan spelen er op mijn werk ook nog, wat aantal, uh, aantal ook nog wat dingen met reorganisaties en weet ik het allemaal. Dus dat speelt ook allemaal mee. Ik, uh, Het wordt me dan al een beetje te veel. Dus, kortom, ik hoop dat ik dat een beetje op orde krijg hier. Want het zonnetje schijnt wel, maar hierboven uh, is het uh, een dikke, vette, tonderwolk van heb ik jou daar. Maar de dingen die ik dus doe, nu, uh, waar ik dan wel blij van word, ja die houden me een beetje op de been. Zoals toneel, uh, ja, video-editen, dat houdt me een beetje op de been. En ik ben blij dat ik nog wel s'morgens mijn bed uit ga om naar mijn werk te gaan. Want jongens, als ik dat niet meer kan doen, als ik dat niet meer hoef te doen. Als ik mijn bed dus niet meer uit hoef, dan, uh, ja, dan kan je me opvegen, denk ik. En dat merk ik gewoon ook aan, aan, aan alles. Want als je hier in mijn huis nu zou kijken, het is gewoon een rommel. Het is niet ontzettend smerig. Het is ook niet bijgehouden. Het is gewoon een rommel. En dat is niks voor mij, maar ik heb gewoon nergens zin in. Dus, ja, zeg het maar. Ik ga deze video afsluiten. Ik hoop dat ik hem nog kan uploaden voor vrijdag, uh, zaterdagochtend. Ik hoop dat jullie uh, zo'n zaterdag hebben. Geef mij even een duim omhoog, want dat uh, kan ik wel even gebruiken. Ja, liever een knuffel. Maar ja, dan moet ik de kou gaan. Kom maar, rode, even knuffelen dan. <totstutters> Ik zeg, ik zie jullie graag de volgende video. Dan hoop ik weer uh, iets heel leuks te kunnen vermelden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doelos. Hé, hey, wist jij? Wist je dat zo'n video opnemen ook best wel therapeutisch werkt? Want ik dacht, ik kom even terug. Uh, ik heb net de video even terug zitten kijken met, ja, ga ik dit nou plaatsen of niet? En uh, ja, als je jezelf dan terug hoort. Uh, toen ik dit zat voor te lezen over die uh, baarmoederhalskanker. Toen dacht ik, ja, waar maak ik je je eigenlijk dan druk om? Maar ja, het is, het is wat ik zei. Uh, alles is al zo onzeker op het moment. Waardoor ik dit dus ook heel anders opvat. Want normaal gesproken pak ik dit op en dan denk ik, ja, oké, okay, prima, dan gaan we nog verder onderzoeken en dan is het over twee jaar wel weer weg. You get the picture. Dus zo tegen jullie praat eigenlijk, tegen jullie, maar ook eigenlijk tegen niemand, want ik zit tegen een roze telefoon aan te praten. Dat helpt gewoon. Het is echt, ja, zeker als je het dan terugkijkt, zie je naar jezelf te kijken en denk ik, ja, Mike, Mike, Mike, wat een ellende. Dus ik ga het gewoon uploaden en uh, ja, doe ermee wat je wil. Uh, voor familie die deze video kijken, uh, sorry dat ik dit niet persoonlijk met jullie bespreek. Want dat vind ik gewoon eigenlijk moeilijk, want anders uh, ga ik bij iedereen lopen janken. Nou, daar heb ik ook geen zin in. Ik, uh, ik hou niet van huilen, ik hou meer van lachen. Ja, that's me jongens, dat is me. Nou, nu ga ik echt de video afsluiten, nou ben ik er echt klaar mee, want anders wordt dit toch een video... Die uh, een uur uh, duurt met mijn uh, geouden woorden. En dat wil je ook niet. <laughs> Tot de volgende video alweer. Yo. <laughs> Doedels.